In Eduard kan je ook snel iets opzoeken. Dat doe je door hier rechtsboven op deze knop uh, in te voeren wat je wil, wil zoeken. Je kan zeggen van nou ik wil graag een student zoeken. Dan doe je bijvoorbeeld de toets in. Je kan het ook op studentnummer doen. Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld een klas zoeken. Jelica 4 bijvoorbeeld, die voer ik in. En dan krijg ik hier een overzicht van alle uh, klassen die zo met die code beginnen. Als je vervolgens weer doorklikt, dan vind je weer meer informatie over die klas en vind je hier bijvoorbeeld alle gegevens.